ja, hier is een. en Chantal. Chantal. Ja. en um, het trok mij omdat uh, het een project is waarvan ze zei het is kortstondig geweest. Toen dacht ik waarom is dat dan kortstondig geweest? en het, nou ja, even dieper ingaan op wat dat was. Uh, er is een project gestart omdat Jaap enorm veel uh, overlast ondervond van de buurt uh, in de buurt door. Zijn Voorbijkomende kinderen vanuit de school, anne Rijn en van het MOC. En uh, het idee was in ieder geval door uh, of met een QR-code dat de kinderen uh, daarover konden sparren met buurtbewoners over kattenpraat. Mm -hmm. En dat kun je niet zomaar in één keer bij je kinderen lanceren, want dat werkt niet. Dat moet je echt uh, nemen om ja, die kinderen bereid te krijgen om met die bewoners in gesprek te gaan. Maar ook dat uh, vanuit de directie en vanuit school uh, daar tijd en ruimte voor is om die kinderen te begeleiden naar de bewoners toe. Uh, Jaap is toen uh, in een klas geweest om ook zijn verhaal te doen. Hij is daar ook echt wel heel erg van geweest en de kinderen waren daar ook wel degelijk van onder de indruk. Uh, alleen het jammer was dat uh, het kortstondige is dus ontstaan doordat de directie van de school uh, uitviel. En vervolgens, net als jullie ook aangaf, communicatie vervalt dus. De communicatie is weg, de bereidheid is er niet, de tijd is er niet. En de vervanging die daarin zit, was er niet. Dus het werd ook niet meer uh, door, doorgepakt of opgepakt. En, uh, maar dat wil niet zeggen dat het hier stopt. Want uh, Sheila zegt ook dat uh, in het Engelsdeel zij dat we oppakken. En het is noods verbreden, want nu is Jaap in een klas geweest met een bewoner, maar ook het idee om uitbreiden in de aula met meerdere bewoners. Hmm. Um, daar zit uh, wel weer een nieuwe directrice, maar het is maar net kijken of dat je weer in contact kan komen dat de communicatie weer en dan kom je dus ook weer op het gemeenschappelijke belang door te praten, in contact te komen met elkaar om het toch weer warm te houden. Het uh, mooie hiervan is wel geweest dat er wel degelijk een vonkje is geweest, want in de negen maanden, uh, afgelopen negen maanden is er eigenlijk één melding geweest van een groepje van vier, wat toch weer voor overlast uh, heeft gezorgd. Um, dat groepje is bij de, in de nek gepakt, ouders zijn daarbij betrokken geweest en er hangt wel degelijk een consequentie aan. En zo zie je dat, ook al is maar een heel klein vonkje en is eigenlijk denk je dat het doodgepunt is, is het er toch nog wel? En dat geeft ook weer kans om het straks toch weer op te pakken, desnoods groter aan te pakken en toch weer in contact te komen met elkaar. En dat. Uh, ja, dat toch weer naar communicatie en gemeenschappelijk plannen, dat dus heel erg belangrijk is en doorzet, niet omgeven. Wat ik wel mooi vind aan het verhaal, waar we eigenlijk als uh, buurtmakers allemaal mee bezig zijn, is dat je eigenlijk op zoek bent van hoe kunnen dingen veranderen? Ja. en Hoe verander je toch eigenlijk de kleine netwerkjes rondom mensen of, of in, in buurten? En dat ook al valt misschien uh, iets weg dat er toch blijkbaar iets veranderd is? Want dat vind ik zo mooi in jouw verhaal, van, of in jullie verhaal, van dat die vier, blijkbaar is er toch, door heel snel te reageren en daarop ja, in ja. te spelen, is er iets veranderd? Ja, ook het belang van de kinderen die daar toen wel degelijk in dat ja. project hebben plaatsgevonden, die dus met Jaap in gesprek zijn gegaan en die dus op de koffie zijn gegaan en die dus magels zijn gaan lakken, dat soort dingen. Dat die kinderen nu in de derde zitten en misschien ook wel het vonkje afgooien naar de brugklas. Doe dit nou niet, want. Dat je op die manier probeert te verdienen. Ja, dus het is uh, het hopen dat China de kans krijgt straks in de, na de herfstvakantie, om toch met door te kunnen hem. pakken en opnieuw in contact te kunnen komen met directie. En ja, dat er ruimte en bereidheid is in de school omdat dat ook een Want Dat is natuurlijk de wel de wat je nodig hebt. Is commitment. Ja, de school. Ja. De, de ouders zijn daar uh, nu gelukkig van wel bij. school, Omdat die kinderen dus die nogmaals weer voor die overlast hebben gezorgd. Ja. Die uh, kinderen, zij weten dus wie dat zijn. Die hebben ze dus gepakt gehad. En daarbij zijn de ouders ook contact. Oké, okay, want het is niet alleen de verantwoordelijkheid van de dus school. Mm. Ook een stukje ja. ouders. En ja. daarom zijn we er bijna. Ja. Ja. Uh, en wat, wat ik ook mooi vond aan Begit. Super mooi uitgelegd. Um, wat jij zei is, je kan het ook preventief inzetten, hè? Dat er sowieso een school wat in de wijk komt, dat die al contact legt op een of andere manier met de wijk. Dus dat het niet een grote entiteit is, maar dat er gewoon al communicatie is. En uitwisseling. Bij voorbaat al. Ja, want dat wil ik wel even meegeven. Is dat doordat dit ontstaan is, is de school ook veel meer voor de wijk gaan doen. Uh, en uh, jammer genoeg, een merk ja dat niet. Maar zij organiseren uh, wel uh, uh, beautyochtendjes voor, uh, voor uh, buurvrouwtjes die hun uh, dus willen lakken, hun uh, haren willen doen, ja. massage, misschien moet je volgende keer meedoen. Ja. Ja.